DJI heeft recentelijk een nieuwe versie van de Phantom 4 aangekondigd, de Phantom 4 RTK. De Phantom 4 RTK is een toestel gebaseerd op de Phantom 4 Pro, maar met een aantal extra functies die het toestel specifiek geschikt maken voor mapping. Nou, we hebben de Phantom 4 RTK binnengekregen en we gaan hem even openmaken om te kijken hoe die er allemaal uitziet. Nou, hij wordt geleverd in de welbekende mooie witte DJI-doos. En daarin vinden we eigenlijk de ja, donkergrijze soort piepschuimachtige box... Die we gewend zijn van de Phantom 4 series. Dus die gaan we er dus even uit halen. Daar staat ook heel mooi: Phantom 4 RTK op. Doosje van de kant. En dan gaan we die koffer openmaken om te kijken wat daar allemaal in zit. Tadaa! De Phantom 4 RTK. Nou, het eerste wat natuurlijk opvalt is het toestel zelf met deze grote antenne aan de bovenkant. Daar gaan we zo uiteraard even verder naar kijken. Verder hebben we de afstandsbediening in het toestel. Ook daar zijn een paar dingetjes aan veranderd. Maar hij is gebaseerd op de Pro Plus Remote. Dus met de ingebouwde Crystal Sky. Ja, en verder zitten er een paar extra accessoiretjes bij. Uh, de afstandsbediening die draait op dezelfde accutjes als we kennen van de Crystal Sky en de Candice controller. Dus er zit zo'n accu'tje bij en er zit ook zo'n charging hubje voorbij. Verder zit er een laadhubje bij om de gewone Phantom 4 Flight accu's uh, meerdere tegelijk mee op te laden. We hebben... Uiteraard enkele USB-snoertjes om op de computer aan te sluiten of om te kunnen updaten. Even kijken, daar zit niks onder. Hieronder vinden we nog een accu. Accu erbij. En uiteraard twee sets propellers. Dus een reserve setje en een setje om te gebruiken. We vinden enkele boekjes aan deze zijkant. Netjes in de folie uh, zoals we gewend zijn. En we vinden natuurlijk het laadblok zelf waar je of rechtstreeks een accu op kunt aansluiten met de brede stekker of de remote eventueel. Maar waar je vooral ook de charging hub op kunt aansluiten om meerdere accu's mee op te laden. En als laatste vind je hier boven in de deksel nog het laadsnoer. ...om de lader ook op stroom aan te sluiten. Dat is natuurlijk niet zo heel spannend. Ja, we gaan voornamelijk even kijken naar het toestel en de afstandsbediening. Want daar zijn de meeste dingen aan veranderd. Zoals ik zei, het toestel is gebaseerd op de ProPlus van DJI en is wat dat betreft qua camera ook redelijk hetzelfde. En het eerste wat heel erg opvalt is natuurlijk deze antenne, want dat is een RTK antenne voor RTK gps en dat zorgt ervoor dat die gebruik kan maken van een correctiesignaal en daardoor een veel nauwkeurigere gps hold kan doen. Daarnaast zit er ook een module ingebouwd die voor mapping de locatie terugrekent naar het exacte midden van de chip. En dat zorgt ervoor dat de metadata, dus de gps-locatie die erin staat, niet de gps-locatie van de ontvanger is, maar de exacte gps-locatie van het midden van de chip, wat in de post-processing een stuk nauwkeurigere data mogelijk maakt. Nou ja, verder de basis qua obstacle avoidance en dingen uh, is het een, uh, een plus, dus kun je hem daarmee vergelijken. En als we naar de afstandsbediening kijken, dan zien we ook een aantal verschilletjes. Zo zien we uh, dat de afstandsbediening gebaseerd is op de Pro Plus. Dus met het ingebouwde 5,5 inch Crystal Sky scherm. De folie eraf halen. Maar je ziet aan de voorkant dat het hele toestel, de hele afstandsbediening eigenlijk een beetje ja, wat waterdichter is gemaakt. Of in ieder geval spotproof. Je ziet rondom de joysticks, even kijken of we dat zo goed kunnen laten zien. Je ziet hier rondom de joysticks enkele rubbertjes. En die rubbertjes zorgen ervoor dat met bewegen van de joysticks daar geen water in de joysticks terecht komt. En ook onder andere aan de onderkant, hier zitten bijvoorbeeld een USB en een koptelefoon aansluiting, zie je dat er een mooi rubberdopje overheen zit, zodat die ook spatwaterdicht is. Nou, het grootste verschil zie je aan de bovenkant. De antennes zijn anders en die hebben een schroefverbinding, zodat je die er even af kunt halen. Maar het allergrootste verschil zit aan de achterkant. Waar de gewone ProPlus Remote een ingebouwde accu heeft, kun je bij deze remote de accu verwisselen. Je hebt dit klepje aan de achterkant en daar gaat dus die Crystal Sky accu in. Zo. En dan klik je dat klepje netjes dicht en dan zit je accu erin. Voordeel daarvan is, is dat je die accu dus kunt wisselen tijdens gebruik. En dat je daardoor dus, mocht je een hele lange dag vliegen hebben, niet hoeft te vertrouwen op de accu in je afstandsbediening die je halverwege hoeft op te laden. Maar gewoon simpelweg het accu kunt wisselen als deze leeg is. Nou, zoals we zeiden gebruikt het toestel RTK en daarvoor heb je een referentiesignaal nodig en dat kan het toestel op twee manieren krijgen. Je hebt de DRTK2B station van DJI. Die kun je dan zelf gebruiken en neerzetten op locatie. En dan krijgt hij daar het correctiesignaal van. Een beetje op dezelfde manier zoals dat bij de matrice 2.10 RTK gaat. Maar je kan de Fender 4 RTK ook verbinden met een N-Trip netwerk. Dat zijn van die abonnementsdiensten waar je een abonnement op kunt nemen om die correctiedata te krijgen. Nou, en om daar verbinding mee te kunnen maken heb je een internetverbinding nodig. En dat doe je eigenlijk via de afstandsbediening. Achterop de afstandsbediening zit een, aan de onderkant nog een tweede klepje klik ik er even naar beneden af zo. en achter dat klepje zie je een 4G dongel zitten die 4G dongel die wordt ook meegeleverd die slijt hier in een soort USB aansluiting aan de zijkant en op die manier krijg je de afstandsbediening dan via 4G een internetverbinding en kun je op die manier via de afstandsbediening rechtstreeks inloggen met het abonnement wat je bij een n-trip hebt afgesloten en op die manier kun je dus de RTK-GPS-data rechtstreeks in de afstandsbediening binnenhalen. En kun je dus met RTK vliegen zonder dat je daar een los Base station voor nodig heeft. Heeft uiteraard voor- en nadelen. Voordelen is dat je dus geen los Base station nodig hebt. Nadeel is dat je er wel een abonnement voor moet afsluiten en dus goede 4G-dekking moet hebben. Dus die afweging is afhankelijk van je toepassing. Ja, verder, de accessoires zijn redelijk hetzelfde. En de grootste verschillen zitten hem dus in die afstandsbediening in het toestel en in het toestel in de vorm van een aantal trucjes zoals die timesync die hij uithaalt om de nauwkeurigheid van het toestel en de opgeslagen metadata zo ver mogelijk omhoog te krijgen om het zo nauwkeurig mogelijk voor mapping te maken. En daarmee is dit toestel op dit moment een van de nauwkeurigste drones die te koop zijn voor mapping toepassingen. Nou mocht je hier nou meer over willen weten of de Phantom via RTK willen aanschaffen. Dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of in onze winkel.